Je luistert naar een podcast van Waterschap Noorderzeilvest. Bij noordweststorm noordwestenstorm is de dreiging heel groot dat die dijk het begeeft. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar het water met noordwestenstorm komt tussen de eilanden door. Richting Eems en dan wordt dan, dan opgestuurd. Hij kan niet verder Duitsland in en komt dan ook weer terug. Dus dan krijg je van twee kanten krijg je het water dat gaat tegen de dijk aan tussen Delfzijl en Eemshaven. En als die dijk het begeeft, dus binnen een halve dag, is de stad Groningen blank. Althans het oostelijk gedeelte, ten oosten van het academisch ziekenhuis. Want de Honserrug is net, is net zo hoog dat daar het water dan niet komt, maar alles ten oosten. Dus bij hem, Leeuwenborg, de Hunsen, Oosterparkwijk, allemaal onder water. Uh. Ik mag maar een paar dagen per jaar aan. Dat komt omdat ik het grootste gemaal ben van dit gebied. Als ik te vaak zou pompen, dan zou het te droog worden. Maar als ik aanga, dan is het ook echt nodig. Wij hebben zo'n groot gebied, 100.000 hectare. Met één pomp, dan gebeurt er niks. Wij moeten 75 kilometer weghalen aan dat water. En dan heb je toch, uh, dat duurt natuurlijk even, dan moet je, je toch een klein een gaatje voor hebben. Want het water wil naar het laagste punt toe. Ik ben er voor de noodgevallen. ik ben er voor de noordwestenwind, ik ben er voor de storm. Nou, als we de hele zomer weer stilgestaan hebben, dan denk ik weer, nou mag voor mij ook wel een beetje harder wind rekening, ja. Nou ja, maar daarvoor ben je hier, hè. Je bent hier, je bent hier gekomen omdat je moest pompen. Dus dat is altijd leuk natuurlijk, en vooral in die tijd, want in de winter is het toch altijd donker en, en, en harde wind dat je moet pompen. Dus thuis zie je ook tussen de geraniums door te kijken. Want al wat pluffius aan overtolligs geeft, wordt langs bestaande en gebaande wegen, zoals de wetenschap die technisch uitgestippeld heeft, naar mijn adres geleid. De boer ten zegen. Aflevering 3. Mijn dreunend lied. Nou, ja, eigenlijk, Wij zeggen altijd november, december en januari. Dat zijn onze pompen. Man. Echte pompen hebben we langer achter elkaar door moeten draaien. Het mooist, het allermooist, dat blijft, zoals Willem al zei. Maar één ding, dat is als ik na al het onderhoud in de zomer... het olie vervangen van onderdelen en blinkend stralen voor de kinderklassen... als ik weer mag ontwaken na de diepe zomerslaap. Daar kan oud-werknemer Piet ook altijd zo van genieten. Maar ja, dat is dat, dat een vaste is. Dat, dat zeg je, als de bricht is slecht wordt en de wind staat verkeerd, nou, dan, dan weet je zelf wel, Je zegt, we, oh, het, is weer, het is weer raak, we moeten meer aan het werk. Kijk, als, in de winter als het Noordwestenwind is, dan houden we thuis ook al uh, rekening, oké, okay, als iemand zegt, nou kun je een zaterdag melden, dan zeg ik, moet wel even afwachten wat er uh, met de wind gebeurt en met water. En als ze niet via een natuurlijke weg kunnen afvoeden, dan moeten we toch bij weten. Wij weten natuurlijk ook langzamerhand wel, met noordwesten ze kunnen toch niet afvoeden. Dat zal morgen vroeger moeten draaien. Dus als het in de week is, dan denk je ook al, je gaat er om, uh, om zes uur of 7 uur maar uit. Maar we moeten straks toch pompen. Willem kent het werk zo goed, dat hij al dagen vooraf aanvoelt wanneer de pompen waarschijnlijk aangezet moeten worden. Om het land in de winter droog te houden. Kijk, vroeger, dat was, vroeger was dat anders. Dan ben je gebeld s'morgens, maar hij hadden wij ook uh, morsecodes, hè. Dan belde je nummer. Dan neem je telefoon op en dan had je uh, een lange toe En dan toet, toet, toet, toet. Nou, dat was dat bij wijze van spreken één en, en, uh, en zeven. En die telde je bij elkaar op, hij je acht. En dat deed je nog een keer. Uh, dan had hij weer zo'n toon hij bijvoorbeeld 0 en, en 3. Dat telde je bij elkaar op en daar was de waterstaan. Ja je 84 of 83. Nou, als het als, als zeg maar, morgen 83 was, dan in de rek ging je zetten, we gaan heen te pompen. En je begon te draaien, je belt nog niet meer op. Dat twee gemaalmembers zijn. Als we pompen altijd met twee maanden. En dan ja, begon hij gewoon te pompen. Ah, ja, je moest, als, als een vreselijke weer storm weer was, ja, je moest er heen. Je moest controle doen. Je ging daar ook heen. En dat was prachtig. Vooral als de wind zo hard woei, dat de putdeksels rammelden en de wind vloot door de kieren in mijn. nok. Als je moet, pompen, je moet hard regenen en hard waaien, dat is het allerleukste. Liefst stormen, noodweer. Als goed, de, de wind goed bulgt en goed regent, dan gaat de waterpijl nee, gaat omhoog en de motor moet nog meer aan en dan ik, dit, dit geeft wat, dit doet wat, dit, dit, dit is actie. Hoe, hoe harder dat stond, hoe, hoe liever dat Maar zo, zo, zo, zo. zo. Geen keer. Ah, het maakt een machtig tijd, joh. Mooi. De oliepont is klaar. doe ik even mijn kruintje dicht. Dan moet ik hem even een keer ronddraaien voordat we gaan staat. En dan gingen we. Stapje voor stapje. Dan uh, nou uh, loop ik even naar de bedieningsruimte en zet ik uh, de motor even aan voor de diesel. Een beetje lucht erop. Dat was wel, wel, wel een vaste uh, ritueel, ja. Zet de compressor nou eerst nog even aan dat we nog een beetje extra lucht hebben? Nou, we gaan eerst even de uh, uh, uh, compressor aanzetten. De, de druk, de lucht. Maar al die motoren die hebben gestart op lucht. Nu, ja, dat doen we eerst. Nou, Mijn maar hij moet even een beetje hoger. En anders dan doe het niet. Tot ik goed opgewarmd was. Maar gedulden, nou, Voor één geduld, nou hè? Voor één geduld, hem. die motoren die moeten eerst geturnd worden, op, op, op, stand, op stand gezet worden, en dan oliedruk, als dat, dat klaar is, nou, daar je de handpomp op, en dan pompen we net zo lang dat, dat die uh, met, oliemeter de druk aan geeft. En dan zetten we de kleppen weer naar beneden, en dan starten we weer op, op lucht. En dan, uh... Nou, we gaan er nou uh... gewoon uh, klein op doen en op de knap. Dender, dender een geluid. Het is zo, Het is groot, het is, het is hoog en hoog. Maar we hebben een wel goede oorkleppen erop, En anders, anders word je net zo waarom? Dat, dat, dat is niet, niet om vol te houden. Als wij hier binnen zijn met harde winden, moet nog zo hard stormen, merk je niks. Maar je hebt natuurlijk lawaai van de machines. En als je door de traan mee kijkt, dan zie je het heel hard regenen. Maar verder niet. En als het heel hard waait, dan zit van die, er staat de ding net voor, maar dan zit van die putdekseltjes, die ben ik groter als die. Dan begint die te klappen. En dan waait het, zeg ik altijd. En dan stopt het ook echt, hoor. Ja. en anders dan waait het nog niet. Kijk, toen ik hier kwam, was het natuurlijk spannend, hè? Dan hoor je zo'n puddexter klappen en dan schrik die je als je hier loopt. Maar nu is dat ja, normaal. Kun je wel zeggen, normaal. Niet dat die puddexters rabbelen, maar wel uh, dat ze zo hard, wacht Het rengt. Ik ben hier natuurlijk zo lang, dus dan is dat is gewoon. Wanneer het echt hard stormde en regende, pompte ik hele dagen en nachten. Mijn personeel werkte in die tijd nog van acht tot acht. En dat ging net zo lang door tot het weer op huil was. En dat kon een week duren. Maar ik heb, dat was mijn langste periode hoor, dat heb ik eigenlijk nog niet weer meegemaakt. Maar uh, we hebben twintig dagen continu gedraaid. Ja, één keer draaide ik twintig dagen lang. Continu. Was in de herfst? Ja, toen waren toen, toen die twintig dagen toen. Toen kon ze het water kon ze niet kwijt uh, uh, raken op, op, op het water. Niet. Dus de wind was altijd Noordwest. Lauwes ook, die kon niet spuien. En, en, ja, wij moesten doorpompen. Dus het kwam al hoger. Ja, dat was toen wel een, wel een hele. En, ja, een hele eerste gezaak toen. Eerste gezaak, maar ja. Spannend. Ja, spannend, ja. Ik was geen moment bang. Mijn personeel had het goed onder controle en ik was op dreef. Ach, ik ben ervoor gebouwd. Er is niks op afstand bedienen, hè? we moeten hier alles aanzetten, smeren, alles. Dus daar ga je iedere uur, maak je een rondje in, ga je even die pomp smeren. Je houdt even de meters in de gaten en de temperaturen. Nou, dan ga je daar weer zitten. Waar kwam die andere collega. Piet en Willem werkte toen alle nachten. Er is niemand die erover klaagde, nee. Maar kijk, als wij daar zoveel dagen achter elkaar door, dan zijn we wel, we zijn een vrouw man. Want je sociale leven is anders, hè. Wat moe. Eerst moet je overdag slapen, maar ik kon redelijk slapen. Man. Maar ja, de kennen waren niet ook. Als die, die thuis kwam, dat was geklapt met de deuren. Nou, dan, dan zat deze jongetje zat weer min, recht niet in het hè. Ik zeg, jammer geen rustig. Maar ja, goed. Als je niet meer wakker bent, dan, dan, dan val je niet meer in slaap. Dat, dat, ik denk dat dat nou ook niet meer lukt, de mensen dat niet meer willen. Nu? nu zijn er geen diensten meer van 12 uur. Nu werkt mijn personeel op en af 8 uur. Maar toen, ach, dat waren nog eens tijden. 20 dagen lang. Dit gebeurt niet, niet vaak, dit hè? Die kunnen wij die niet kunnen zeggen, dit hebben we meegemaakt. Hè? Dat vind ik ook mooi. Dat kan ook wel weer. Weer, weer ja, iets waar je op terug kunt kijken. Er zijn bovendien meer gemalen bijgekomen om te helpen. Waardoor het water sneller kan worden afgevoerd. Maar wie weet, wie weet mag ik nog een keer eens twintig dagen draaien. Dat de putdeksels klepperen. Ja, ik, denk, ik heb wel gezegd, jongen, jongen, wat is toch een monster? In Groningen, de gemaal, vijfduizend kub per, per minuut. Nou, en, en, uh, ja, dus, ik denk, ja, ik wel, nou, camera, hoor, die staat hier, we zijn weer aan uh, loopslingen hier zo. <lacht> maar die uh, doen we dan maar weer dingen Maar goed, uh, dat, is, dat was ons, ons werk ook ja. Nieuwsgierig geworden? Het gemaal staat bij het gehucht Lammerburen. En wie weet staat er een noordwestenwind. Dit geeft maar, dit doet maar. Dit is actie. Dit was de laatste aflevering van Ik ben de Waterwolf. Luisterde je deze afleveringen en dacht je, er gaat niets boven deze podcast? Vertel dan over aan je vrienden en familie. En laat een reactie achter in de podcast app, want dan is deze podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Dat is toch mooi meegenomen. Uh, deze podcast is gemaakt in opdracht van Waterschap Noorderzeilvest door Hilde Boelema en Marjolein Knol. En ingesproken door Plaats Jan Bos.